Wat kan jouw dag echt verpesten? Uh, aan de telefoon en dan wachten op een nummer en dan je doorverbonden wordt en dat er dan uiteindelijk zo'n meisje, vijf seconden kijken. Dus ik, zei, ja, zou, ik zou even... Zoekt, je even kijken of hij op zijn plek is. Ja, maar hij zou hem even. Is hij even kijken of hij op zijn plek is? hij even kijken even in wachten. En dan een minuut wachten en dan... hij is er niet met zijn te kijken. Dus als hij het misschien over het weekend heen zou willen tillen, is hij misschien wel op zijn plek. En het is dan jammer dat ik dat, dat, dat, dat meisje dan niet persoonlijk zie. Of jongen, dat kan mijn dag verpesten. Nou, dat kan. Ik kijken of de volgende vraag ook een man wordt. Hoe wil je sterven? In het harnas? Als ik één had, moet ik met de slot. Maar, um, ja, hoe wil ik dat? Ja. Pijnloos. Welke hoofdrol zou je willen spelen in een film? Ja, met veel... Uh, een, een Don Juan met veel mooie dames en uh, in een kasteel. En dan uh, bij de daad, uh, met de daad dan in bed liggen en dan met een harnas aan en dan sterven. Wat is je favoriete karaktereigenschap? Nou, ik heb de lach aan mijn reet hangen en daar kom ik heel erg ver mee. Totdat ik geprikkeld raak en dan gaat juist die... wat enorm in mijn voordeel is, gaat enorm tegen me werken. Heel erg chagijnig en vervelend worden. En zo is het er heel hard op gemappen. Als je niet jezelf mag kiezen, wie zou je dan willen zijn? Uh, ik zit te denken aan uh, Tom Hofman of uh, Barry Asma. De Barry Asma. hele camera hangt vol met hun foto's, dus ik zal Enorme waardering. Een enorm, ja. moeilijke vraag. Is verder achteraf een geschenk of, uh, in jouw carrière gebleken of inmiddels een lastig onderwerp geworden? Ja, ik bedoel. Uh, nee, ik vind het wel geestig voor mijn carrière. Maar het heeft ook, uh, ja, dan krijgen we die Johan Kruif, krijgen we dan nou weer elk voordeel, heeft zijn nadeel, of nadeel, voordeel? Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik hou er altijd nog wel van uh, van die figuren die ik daarin heb gedaan. Ook niet allemaal, maar... Ja, ik weet het Ja, ja, ja, dat kan. Je hebt je levensverhaal jarenlang niet op schrift willen stellen, waarom nu wel? Omdat ik gevraagd werd om dit te doen. Anders denk ik, als ik niet gevraagd was, had ik dat misschien uh, gedaan als ik tachtig was. Maar... Het was wel een uitdaging en daarbij het is ook wel weer geestig als je... Je wordt enorm gedwongen over jezelf na te denken, wat zat dat nou ook weer Of jezelf? Het is eigenlijk een soort therapeutische aangelegenheid ook vaak geweest. Heel jankerig worden er ook van. Dingen die je al hebt gemist in je leven en dat soort dingen. Het liefst had ik ja, ook gewoon wel iets bij het Songfestival willen doen of iets voor je. ik ja, of een nu een boys bent willen zitten. Maar dat is helemaal niet zo. Je kan het niet overdoen. Wat vind je het beste stuk uit jouw boek en waarom? Mijn schaadstocht uh, met mijn vriend Ronald Timmermans. Dat is een geestig verhaal. Uh, de verhalen met rijk te gooien, dat is altijd geestig. Uh, mijn verhaal in New York vind ik een mooi verhaal. Uh, Jezus ja, gaat lezen, zou ik zeggen. Uh, waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? Ja, omdat het wel geestig is. Het vertelt ook wel veel over, uh, over Amsterdam, onder andere. jaren 60, 70, 80, 90. Ik ben Amsterdammer, dus dat heeft. Ik, en ik heb overal wel eens een beetje bijgezeten. In die, in die zin veel. We uh, hebben nog de discotheek De Matzo gehad. En de krakersrellen, de, de, de, de, de, de hippie-tijd. De, ja, echt, uh, echt. Volgens mij de leukste tijd van Amsterdam. Daarbij is er geen Amsterdammer meer over. Ik bedoel, dus, uh, een grote Amerikaanse, Duitse, Italiaanse. Het is echt wat Rotterdammers zeggen: het is echt een antropiek een stad geworden. Wat ik ontzettend jammer vind. Maar ja, daar gaan we wel weer wat aan doen. Een raketwerper. Ja, het is wel een. Uh, het, is, het is inderdaad, het is, ik vergelijk het met een, het, het stukken van een muur. Dus eerst haal je die hele muur af en dan zet je hem weer op. Met, uh, dat heet dat, dat, dat raggen of ragen, weet ik veel wat. En dan duurde er weer zo'n laag overheen en dan stuk je me af. En dan denk je, nou ziet het er goed uit. En dan duw je de strijklicht langs en dan denk je, verdomme, er zitten nog heel wat hobbels en dingen in. En dan denk je, nog een weer met strijklicht. En dan denk je, nou hij is klaar en dan flikkert die muur achter je in elkaar. En dan denk ik denk, godverdomme, je had het heel anders moeten opbouwen. Is mooi gezegd trouwens, hè?